Peter, je werd net al omschreven als de burgemeester van ASML. Dus ik heb het idee dat ik je helemaal goed zit. Um, naast burgemeester ben je ook nog voorzitter van de raad van toezicht van de TU Eindhoven. Over die universiteit wil ik het nu in het bijzonder niet hebben, maar wel over Tilburg University. En dan met name de kansen die er zijn voor de universiteit richting de toekomst. Wat me opviel is dat ASML op dit moment niet heel veel doet met de universiteit. Hoe komt dat? Nou, dat komt eigenlijk door wie wij zijn. Uh, en denk ik ook dat het, het komt door uh, wie de Universiteit Tilburg is, of wat de Universiteit Tilburg is. Nou, we zijn natuurlijk, uh, ik denk, uh, misschien wel het meest innovatieve bedrijf in Nederland. In ieder geval hebben we de grootste budgetten voor onderzoek en ontwikkeling. En het is diep technologisch. Hè. Dus heel veel van onze mensen uh, hebben een uh, science, technology, engineering en math achtergrond. Hè. Zo gaan STEM achtergrond. Uh, en dat, dat vind je natuurlijk voornamelijk bij de technische universiteiten. Dus dat ja, is een hele logische connectie. Mm. En daar komt bij dat de Technische Universiteit Eindhoven, ja, die zit hier op steenworp afstand. Uh, dus dat betekent ook dat uh, ja, projecten die je samen zou willen doen, je weet waar je de, de kennis moet halen. Uh, je weet ook hoe je de kennis toe zou kunnen passen in je eigen bedrijf. En dat geeft hele uh, logische vormen van samenwerking. Gaat heel uh, natuurlijk eigenlijk. Ja. Het DNA met Eindhoven is eigenlijk hetzelfde. Maar als we dan toch kijken naar Tilburg. Uh, je zegt, dat we hebben enorme onderzoeksbudgetten. In welk opzicht zouden jullie meer gebruik kunnen maken van dat wat Tilburg aanbiedt? Nou, ik denk dat je je af moet, je je af moet vragen. Kijk, als je ergens gebruik van wil maken, dan moet je ook precies weten wat iemand kan leveren. Dat weet je niet. Ik denk dat we dat onvoldoende weten. En, en, en... Uh, het is ook zo dat in een technisch bedrijf als ASML... in eerste instantie de aandacht naar de techniek uitgaat. Maar er is natuurlijk meer dan techniek. Want er zitten daar uh, 9.000 onderzoek- en ontwikkelaars. Daar, maar, het ja, daar achter, en werken ja. 16.000 ja. mensen hier. En het is niet alleen maar techniek. Het gaat ook over processen. Hè. Het gaat over sociale interactie. Het gaat over human resources. Het gaat eigenlijk over alles wat een bedrijf nodig heeft... om als bedrijf te kunnen functioneren. En ik denk dat als je hier... Uh, in het Executive Committee. Hè, daar zijn eigenlijk de, daar zijn de 15 topmanagers van het bedrijf, vragen van vertel me nou eens wat de kerncompetentie is van Tilburg University. Dan komen mensen misschien op economie of op uh, misschien recht, misschien. Uh, en dat gokken ze dan maar. Want ik denk niet dat ze dat weten. En, en, en, en, dus het is ook een kwestie zo van je moet het is ook, ja, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ja, heeft misschien ook in eerste instantie te maken met de aanbieder en niet met de vrager. Ja? De aanbieder Tilburg University, het is best wel een pijnlijke constatering om te zeggen dat eigenlijk niemand weet wat de universiteit precies doet. Nou ik denk in, in algemene termen denk ik wel, maar als mensen zeggen ik heb een specifiek probleem ja, dan, en, daar, en veel van de problemen ontstaan hier in de techniek en dan heb je natuurlijk toch, ja, waar komen onze mensen vandaan? Die komen uit de technische universiteiten, die gaan in eerste instantie... ja, je gaat toch daar kijken waar je vandaan komt. Hè? Ja. En um, ik denk dat er dat in de support... Hè, en dan praat je over IT, HR, eh, communicatie, finance... Uh, dat daar wel mensen zijn die ook hun, hun oorsprong vinden in Tilburg. Maar dat, dat, dat is heel individueel. Dat is niet gekanaliseerd, dat is niet georganiseerd hier. Kijk, als je naar een ontwikkelorganisatie of een R&D-organisatie gaat... dan is die vaak georganiseerd rondom een bepaalde competentie. Mm. Bijvoorbeeld nat natuurkunde, uh, uh, werktuigbouw. Huh? Nou, dan kijk je, nou, waar kan ik werkdagbouw vinden? Huh? En uh, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, organisatiekunde... Uh, dat is dan een HR-organisatie hier, ja, die kan dat op veel plekken vinden. Wat is nou de specialisatie van uh, Tilburg? Waarin zijn ze excellent... Nou, dat je die vragen oproept, betekent al dus, wat je net al zegt, dat de aanbieder aan de bak moet. Die moet aan de bak. En, en, dat en, en, en, vind dat, ik dat, wonderlijk. En dat zegt niet, en daarmee wil ik niet zeggen, dat Tilburg niet excellent is. Het, het is alleen, ja, als, als men het niet weet, ja, en, en niet goed op de hoogte is van wat de capabilities zijn, ja, dan moet je dat wel organiseren dat je daar meer mee naar buiten kan gaan. Ja. Maar... Noem mij naïef, maar ik zou denken... ASML-grote speler, Tilburg University-grote speler... er is vast wel ergens contact. Maar... Ja, dat, dat is er ook. Ik denk dat er ook wel contact is. Ik bedoel, we hebben... Ik weet toevallig, een van onze uh, medewerkers... die ik zelf ook goed ken, is part-time uh, hoogleraar daar. Maar hij richt zich op een, op een deelgebied. En, en, en dat deelgebied weet ik ook dat hij gebruik maakt... van de connectie ASML en Tilburg University. Maar dat is maar op een... Kijk, dan, dan, dan praat je over... Ja, over, over de, ja, in, in, in ASML-termen, over peanuts. Ja? Um, maar waar wij ook naartoe moeten, en ik denk dat dat ook de uitdaging is die wij meegegeven hebben, bijvoorbeeld aan de researchafdeling hier, is dat je moet zorgen dat je je ontwikkelbudget, we gaan dat ontwikkelbudget uh, verruimen, significant verruimen. Deze onderneming groeit enorm. En dan praat ik alleen maar over R&D. Nou, dan hebben we dit jaar 2,5 miljard, 2,6 miljard aan R&D gegeven uit. Dat wordt volgend jaar over de drie 3,1, 3,2 miljard. Ja? En dat betekent ook dat research meer uh, armslag heeft om dingen te doen en te outsourcen. En naar universiteiten te gaan en zeggen, ik wil nou langjarige overeenkomsten met de universiteit hebben. Het gaat mij niet om die ene PhD-student die ik dan op een projectje inzet. Nee, het gaat om langjarige uh, projecten die we samen met de universiteit kunnen doen rondom competentiegebieden. Ja, misschien niet eens direct een project wat je kunt duiden, hè, wat je precies kunt omschrijven. Maar nee, dit competentiegebied, dat wordt voor ons heel belangrijk de komende tien jaar. Nou, ook waar werk ik dan? als je naar Tilburg University kijkt? Nou, dat zou met elke universiteit kunnen. Alleen moet je wel weten, van wat, dus de universiteit moet weten wat hebben wij nodig en wij moeten ook... Wij ook als bedrijf moeten in staat zijn om duidelijk te maken wat voor ons belangrijk is. En ik wil wel zeggen, dat, dat moet dan heel duidelijk zijn. Nou, dat, dat is het niet altijd. Hè? En hoe zou de Til uh, Tilburg University dat wel duidelijk kunnen maken? Ik denk dat je... <laughs> we zijn mensen. Ja? Waarom, ik had, werk dat bij de universiteit hier in Eindhoven veel. Omdat we elkaar, ik wil niet zeggen wekelijks, maar elke twee weken tegenkomen. Ja? En dat is niet alleen ik zelf, maar het zijn ook de mensen in dit bedrijf... die. Of bij de universiteit vandaan komen of daar nog uh, alumni-programma's hebben. Die, de, de, de, die, je moet mensen met elkaar in contact brengen. Ja? Dat is, dat is een het bedrijf is all about people. Ja? Het is voor een universiteit niet anders. Ja? Dus hoeveel. Je zou je de vraag dus moeten stellen. hoeveel hoogleraren of universitair docenten. hebben regelmatig contact met. met uh, managers van ASML? Om gewoon eens te praten Beantwoord, over. De behoefte bij dit bedrijf, want je, je kan misschien wel denken dat elk bedrijf precies weet wat ze nodig hebben. Nou, dat is niet zo. Ja? omdat kijk, Als je dat precies weet, dan weet je ook precies waar de toekomst naartoe gaat. Nou, dat weet geen enkel bedrijf, dat weten wij ook niet. Wij proberen dat in hoge mate wel zelf te bepalen door techniek naar de markt te brengen waarvan wij denken dat de markt dat nodig heeft. Maar de omstandigheden waarbinnen je die techniek naar de markt moet brengen, veranderen ook continu. Dat betekent ook dat je uitdagingen hebt op allerlei andere gebieden dan alleen maar de harde techniek. Ja? Dat zit in logistiek. Ja? Dat, dat, dat zit zeker in logistiek. Dat, dat zit in, in, in fabrikagetechnieken. Ja? Dat, dat zit in organisatieprocessen. Nou ja, ik bedoel, als ik kijk hoeveel nationaliteiten hier werken, dat moet ook allemaal maar samengaan. Nou, absoluut. Daar ja. liggen ook vraagstukken. Er ja, zitten ook culturele vraagstukken in. Er ja. zitten samenwerkingsvraagstukken in, leiderschapsvraagstukken in. Ja? Ja, dat zijn ook uitdagingen waarvan wij natuurlijk ook niet altijd precies weten hoe we dat moeten doen. En dat gaat ook op basis van wat er op ons afkomt. De, dit bedrijf, de groei die we nu doormaken, had ik vijf jaar geleden niet kunnen voorspellen. Maar dat leeft wel allerlei operationele issues op. Ja? Maar is het ja, dus dat nou kun eigenlijk... je dan ook alleen maar... Ja. Een, een samenwerking tot stand brengen als je erover kunt praten, als je weet wat er gebeurt. Dat gebeurt dus kennelijk niet. Zeg je nou eigenlijk dat de hoogleraren aan het slapen zijn? Dat ze te veel naar binnen gericht zijn? Dat ze veel vizier gericht ja, hebben op de universiteit? Ja, ik, denk dat, ik denk dat dat over het algemeen wel een probleem is in veel universiteiten. Ja? Dat de hoogleraren bezig zijn met onderzoek. Want daarvoor zijn ze hoogleraar geworden. En daarnaast hebben ze nog een onderwijsverantwoordelijkheid. Maar... Dat, ...die, die, die reach-out naar het bedrijfsleven... Ja, ...dan kom je vaak in de sfeer van toegepaste wetenschap terecht... ...is dat wel interessant. Het is ook een beetje de... ...en dat, dat merk ik zelf ook wel op de universiteit uh, in Eindhoven... Ja. Ja, als, je, ...als je daar met dekanen praat... denk ik, volgens mij doe jij het liefst 90% van je tijd onderzoek. Ja. En dan doe je ook wel wat aan onderwijs... ...maar als je daarnaast ook nog... ...je moet gaan verdiepen in wat de behoeften zijn van... Grote bedrijven, ja, langjarige ontwikkeltrajecten. Hmm. Ja. Sometimes it's just too much. Hè. Dus ik denk ook dat universiteiten, zeker naar decanen toe, zullen moeten zeggen, luister, jij runt een faculteit. Ja. Misschien moet je wel 60, 70 procent van je tijd bezig zijn met de ontwikkeling van je faculteit. Van waar gaat het naartoe? Waar zit je specialisme? Ja, wat is daar buiten nodig? En dat is, dat, ik denk het vraagstuk niet alleen voor een universiteit, maar ook voor een bedrijf. Wat is je toegevoegde waarde aan die samenleving? We leven in een tijd, dat is vooral als je oud bent zoals ik, dat je lang terugkijkt en zegt... ik heb nog nooit in een, in een periode geleefd waarin de uitdagingen zo intens zijn. En, en zo veelomvattend. Je praat over de grote klimaatproblematiek. Je praat over de problematiek van, van, een, van een bevolking die in principe afneemt als we er niks aan doen. Ja? Een, een, een, een, een verrijzingsproblematiek van hier tot grond. Een mobiliteitsproblematiek. We hebben de problematiek van de kunstmatige intelligentie die op ons afkomt. Ze dus hebben zoveel uitdagingen. Ja? Daar zul je dus vast moeten stellen. Wat gaan wij als instituut, als bedrijf, maar ook als universiteit eraan doen? Ja? Waarin zijn we excellent? Waarin zijn we relevant? Ja? En, en, en als je die relevantie voor jezelf bepaalt... dan zeg je, hoe gaan we dan waarde, toe, waarde leveren aan die samenleving? Dat ja? kun je doen? Zeg nou, ik doe fundamenteel onderzoek. Dus die waarde van wat ik nu doe, dat komt pas over 10, 15, 20, 30 jaar, 40 jaar komt dat tot uiting. En dat is ook zo. Wij maken gebruik van uh, uh, onderzoeksresultaten van 100 jaar geleden. Hè? Ja. Dus natuurlijk is dat ook zo. Maar dat is niet het enige. Hè? Je moet ook proberen dat toe te passen op een samenleving die worstelt met die grote uitdagingen. En waar je dan eigenlijk samen met de, met de onderwijsinstelling... En wie die, die, die triple helix waar we hier over praten, het openbaar bestuur, de kennisinstellingen en het, en het bedrijfsleven. Die moet je bij elkaar brengen. Ja? En dat is heel interessant, want dan denk ik even terug aan de tijd dat ik student was aan de Tilburg University. En, en daarom ik heel... zit ik hier. Ja, daarom zit ik hier op deze ja, stoel. Okay, ja. ja? Um, en. Wat ik toen heel lastig vond, was dat ik op een gegeven moment voelde: oké, okay, maar ik wil veel meer iets doen wat nu direct ook resultaat heeft in de samenleving zelf. Ik wil mijn onderzoek bij een bedrijf gaan doen, daar stonden ze toen helemaal niet voor open. Dat was echt wel even. De bedrijven? Of nee, de, de bedrijven van de universiteit. Ja, nee, dat ja, dat was... ken ik wel. Maar waar jij hier eigenlijk voor pleit, is een soort van cultuurverandering. Ja, dat is een soort aardverschuiving, wel binnen de wetenschap. Nou, nee, nee. nee, nee, ik denk dat dat geen aardverschuiving is. Want ik bedoel, in principe denk ik dat het heel menselijk is. Ik zeg van, ik, ik, ik werk aan, aan, aan, aan uh, bepaalde thematieken, daar doe ik onderzoek voor. Maar hoe mooi is dat om het ook toegepast te zien en weten dat dat Zee. ook daadwerkelijk waarde levert. Ja? Ja. Ik denk dat dat er wel is, maar het is natuurlijk wel... ...bovenop wat, ze al, wat er al van hen gevraagd wordt. Hè? Dus dat is, het is en het onderwijs en het onderzoek. En je mm. moet natuurlijk publiceren. Je wil dat de universiteit in de rankings op de juiste plek staat. Um, maar ik denk dat het juist kan helpen... ...als je dan een, een samenwerkingsverband hebt met het bedrijfsleven... ...waarin je inderdaad ook...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 Het is interessant. We hadden die discussie over de gisteravond de Raad van Toetschetsverhaling van de Technische Universiteit hier. En we hebben een review gedaan van het zogenaamde bachelor college. Hè? Waarbij we bij bachelor college zeggen, nou weet je, je kunt als, als bachelor student kun je vo volledig op die inhoud richten. Maar eigenlijk zou je als bachelorstudent een soort T-shaped uh, student dus moeten zijn. Niet alleen in de diepte, maar ook wat in de breedte. Dus je moet de mogelijkheid geven om ook uh, uh, onderzoek te doen en ook te studeren in uh, aanpalende richtingen die jou helpen om breder te worden mm -hmm. als student. Zeker een technisch student heeft vaak de neiging om naar de diepte te gaan. Maar dan kom je in een, een bedrijfsleven en dan moet je plotseling met allerlei competenties gaan samenwerken. Hoe ja. moet je dan gaan samenwerken? Hoe ja? zit dat in je? Ja? Uh, nee, dat moet je, wel, dat, moet je, dat moet je ook wel geleerd hebben in je bachelorstudietijd. Ja? Nou, waar we tot de conclusie gekomen zijn... dat dat heel goed zou passen dat een bachelorstudent gewoon drie maanden stage loopt bij een van de bedrijven hier in deze regio. Hartstikke om, idee. Wat aan, idee. Om te werken aan, aan, aan, aan problemen die, die gewoon live zijn. Ja? Wat studenten fantastisch vinden. Ja? Dat vinden ze leuk om in zo'n team te werken hier met ervaren ingenieurs. Ja? Aan een stuk problematiek in hun vakgebied. Ja? En dat ze eigenlijk moeten doen. Want het uh, is heel interessant. Want je eigenlijk wilt dat die... Bachelorstudenten ook doorstromen naar de, dus naar de masterrichting. Ja? En wat je vaak ziet, is dat die bachelorstudenten als ze een bachelor hebben afgerond, willen ze hun blik verbreden en dan willen ze naar een andere universiteit. gaan ze daar de ja, master doen. En dat, als het goed is, is dat een soort wisselwerking. Dus je krijgt ook nieuwe masterstudenten binnen. Maar wat natuurlijk heel goed zou zijn, en daar hebben we wel een aantal voorbeelden van. Dat die bachelorstudenten in die laatste fase dan bij een bedrijf komen en zeggen: Ja, maar ik wil de master hier ook doen, want ik wil later bij dat bedrijf werken. Dat vind ik zo leuk. Heb dan zo zou je dus ook een soort programma op moeten zetten. Dat, dat, ja. dat, dat, dat kan dan ook. Ja? Ja. Dus je moet, je, moet, je moet dat ook in je, in je, in je opleidingsrichting, in je, in je opleidingsfilosofie, je opleidingsstrategie, moet je dat meenemen. Ja? Want hoe krijg ik nou die universiteit bij die bedrijven? Ja. Als, je zo, als, je, als je zoiets in je, in, je, in je bacheloropleiding meeneemt, dan moet je van, vanzelf, ook als universitair docent... Of als hoogleraar is met die bedrijven gaan praten. Van, ja, maar wat is er nou nodig? Dan kom dus je vanzelf in contact? Eigenlijk beginnen bij de basis, Peter, als ik het dan even moet samenvatten, dat je die bacheloropleiding denk ik wat anders gaat vormgeven. In die zin ja. dat studenten al proeven wat het is om in de praktijk te werken. Om je kennis toe te passen. Precies. Ja. Om dan uiteindelijk misschien wel een soort van opleiding binnen die bedrijven uiteindelijk te gaan volgen, waardoor je ook kennis behoudt hier in de regio. Abs en Absoluut. En hoogleraren ja. ja. wel gedwongen worden. Om naar de bedrijven toe te gaan. Ja, om samen uit te vinden wat de requirements zijn. Hoe dat, waar, de, waar de vraag zit, zodat jij dat met een aanbod kunt matchen. Hè? En, en dat moet, dus je moet uit je schulp. Ja? Maar je moet ook zorgen dat je relevant bent. Hè? Dus je moet ook, en elke universiteit heeft dat. Het is nou eenmaal zo, als, je ziet het ook bij hoogleraren en, en in universiteiten. men wil relevant zijn. Ja? Hm. Je wil eigenlijk ook wel, ex, wel excelleren. Ik ken weinig universiteitsbestuurders die zeggen van nee, ik wil een opleidingsfabriek zijn. Ja? Ik wil vooral zoveel mogelijk diplomas naar buiten pompen. De meeste zeggen nee, we moeten ook excellentie leveren. Ja? We moeten goede studenten afleveren. Ja. Ja? Maar wat zijn goede studenten? Vraagteken. Is dat iets wat de hoogleraar beoordeelt of is dat ook iets wat de samenleving beoordeelt? Ja? Beantwoord de vraag maar. Ja, nou ja, dat komt van twee kanten. Wij, als, als, als je een student hebt die, die, die bijvoorbeeld te inhoudelijk is, maar geen idee heeft hoe die moet samenwerken, ja, dan hebben wij daar ook problemen mee in het bedrijf. Als je studenten hebt die alleen maar kunnen samenwerken, maar geen inhoud hebben, dan heb je ook niks aan. Dus het is ook een beetje, het is, het is die afstemming alweer tussen vraag en aanbod. Ja, van Wat heeft de samenleving nodig? Want je, heel eerlijk zijn, je leidt een heel groot gedeelte van, van onze toekomstige beroepsbevolking op. Ja dat moet wel relevant zijn. In Eindhoven zijn jullie daar dus al klaarblijkelijk heel erg mee bezig. Gisteravond ja. nog overleg over. In Tilburg, ik kan niet helemaal binnen de muren kijken naar hoe ver ze daar zijn. Maar wat zou je adviseren waar te beginnen? Nou, denk ik... Als het is als je... wel iets meer dan, kijk, we kunnen het ja. hier nu in een soort van stappenplan vertellen. Maar, ja. nou, maar het het is je, moet, je moet altijd uitgaan, en altijd uitgaan van je eigen kracht. Huh? Dus, dus je moet als universiteit voor jezelf kunnen bepalen van waar zit mijn excellentie. Ja? En, dat, en dat kun je best wel objectiveren, want er zijn ook uh, rankings die daar zijn. Er zijn uh, uh, individuele docenten, uh, uh, hoofddocenten, hoogleraren die bekend staan om hun expertise. Ja? Ja. Waarin zijn we excellent? Ja? Ik bedoel, Als je iets wil verkopen, dan even in de, in, de, in, de, in de commerciële modus gaan... Ja? Dan moet, je, dan moet je wel weten wat je te bieden hebt. Ja? En dan, ja, misschien heb je wel iets te bieden waar helemaal geen vraag naar is. Ja, dat zou kunnen. Ja? Zeg je dat nou eigenlijk dat Tilburg? Nee, nee, dat, dat niet, want daarvoor moet ik dus weten precies wat de universiteit dus te bieden heeft. Maar ik ben ervan overtuigd, ik ben ervan overtuigd dat ook Tilburg University veel te bieden heeft. En ik ben er ook van overtuigd, als je er objectief naar kijkt, dat, dat een aantal hoogleraren daar een aantal... Uh, faculteiten daar heel goed, heel goed bekend staan. Ja? En dan zeggen nou, dat, dat is wat wij goed kunnen. En waar is er nou behoefte aan? Want ik ben ook van overtuigd dat dat wat je doet, ik weet dat ze bijvoorbeeld een, een data science uh, ja, richting hebben. Ja? Nou, ik ja, bedoel, is zonder enige twijfel, elke student die een bachelor of master data science op zak heeft, die heeft gisteren een baan. Ja? Daar is schreeuwend tekort voor. Aan. Ja? Nou, dat is een. Als je daar goed in bent en je kunt, dan kun je jezelf daar benchmarken. Ga ermee de markt op. Als we praten over kunstmatige intelligentie, ja, trust me, dat is het. het, is het meest gebruikte uh, stelwoorden waar de meeste mensen die dat in de mond nemen geen idee hebben waar het over gaat, inclusief politici. Geen idee. Ja? Want kunstmatige intelligentie, een aantal, moet, daar moet je vooral denken aan. Aan de, moet je in eerste instantie denken aan de voorwaarden die je moet invullen... voordat je kunstmatige intelligentie überhaupt kunt toepassen. Ja? En dat heeft te maken met data science. Met ja, hoe, hoe, hoe zet ik een datastructuur op, hoe doe ik datamanagement... om überhaupt kunstmatige intelligentie te kunnen toepassen? Nou, als dat een competentie is die je op Tilburg University hebt... En ik weet uit ervaring, je hoeft alleen maar naar de werkgeversorganisaties te gaan. Ga naar het FME, waar ik ook vicevoorzitter ben. Ja, en, en, je, en, je, en je vraagt aan die 2500 bedrijven uh, binnen het FME van, hebben jullie behoefte aan kennis? Omtrent het creëren van de randvoorwaarden, zodat je kunstmatige intelligentie toe kunt passen. Zodat je uh, uh, predictive maintenance kunt doen. Uh, uh, zodat je uh, digital twins van je... Van je, van je van je producten dus kunt maken, zodat je onderzoek en ontwikkeling kunt uh, ja, versnellen. En als je dan vraagt van, weet jij hoe je dat, wat je, hoe je dat moet doen... of welke randvoorwaarden je in moet vullen om dat effectief te doen... dan zegt 80% van die bedrijven van... nou, daar hebben we eens aan geroken, maar daar hebben we wel een beetje hulp benodigd. Ja? En waar zit die kennis? Die zit onder andere bij de universiteiten. Ja? Dus, dus, bij ja. Tilburg. Bij Tilburg, waar ik weet dat ze een goede data science opleiding hebben. Ja. Dat weet ik dan toevallig wel. Ja? Helder, Peter. Moeten jij nog meer dingen van het hart? Nou, kijk, weet je. De universiteiten zijn net als bedrijven. een integraal onderdeel van de samenleving. En op, als ik op universiteiten kom, heb ik wel eens het idee dat het. dat het een soort. dat de meeste universiteiten uh, soms een, overkomen als een soort franchise. Weet je wel? En dan, het is een beetje. Te, het is een soort hele speciale jumbo. Waar. Uh, de, de, de, het, het gele Jumbo zijn, ja, dat wordt overal opgeplakt. Wij zijn allemaal Jumbo. Maar daaronder zitten de franchise-nemers. Die hebben allemaal hun eigen winkel. En dat gaat ook zo in de franchise-organisaties, in, de, in, de, franchise -organisaties, in de, de retail. Die franchise-nemers hebben allemaal een hekel aan het centrale bestuur. Want die vertellen ze namelijk wat ze moeten doen. En om, en, ja, en, en, pardon de language, te unscrew it my business. Hè. Het is mijn winkel. Yeah. Ik bepaal wel waar die appels komen te liggen. Ja? Ik, ja, je moet me wel helpen met de marketing. Ja, natuurlijk moet je me wel helpen met de marketing. Je moet me ook wel een beetje helpen met mijn, met mijn, uh, met, met mijn reclamebudget. En ik maak graag uh, gebruik van de televisiereclames. Maar blijf van mijn winkel af. Zo gaat het vaak op universiteiten. En met faculteiten ook zo. Ja? En dan zeg je van, want het zijn toch winkeltjes. Ja? Terwijl eigenlijk zeg je, nee, die universiteit waar je onderdeel van bent... En als de universiteit een goede strategie heeft... waardoor die faculteiten allemaal een logisch verband met elkaar hebben... zodat ze kunnen gaan samenwerken op belangrijkere thema's... dan moet je ook op gaan sturen, vind ik. Dat je ergens moet vinden dat je... Dat doen we bijvoorbeeld in, in, in Eindhoven goed. hebben we instituten. En die instituten die richten zich op een maatschappelijk probleem. En die hebben de input nodig van diverse faculteiten. Die worden daarmee gedwongen om daar samen te werken. Dan word je maatschappelijk relevant. Je bent geen eilandje meer. Je, je, moet. Eilandje. je moet. Je bent als universiteit onderdeel van die samenleving en je draagt bij aan grote maatschappelijke uitdagingen. Ja? En als er grote projecten langskomen, zoals het Nationaal Groeifonds, ben jij erbij. Want je hebt instituten die zich georganiseerd hebben rondom die competenties. Kunnen ze maatschappelijk relevant worden. Dus ja? je moet maatschappelijk relevant worden. En dan vind je die bedrijven ook, want die hebben diezelfde problemen. Ja? Dus mijn, de, de, de uitdaging is ook, come out of your bubble. Ja? Dat is en wordt een onderdeel van de samenleving. Ja? Reaching out. Triple helix. Open, openbaar bestuur, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Vriendjes worden. Strikterom, Peter. Dankjewel. je okay. Daar kunnen we Goed. wat mee.